Zelf je pijngrens verleggen? Kan dat? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Je pijngrens verleggen, kan dat gewoon? Ja, in principe wel. Iedereen heeft een eigen pijndemmend systeem, het endogene opioïd systeem, En dat produceert endorfine, ook wel je eigen morfine, een heel sterk pijnstillende stof. En wat verstaat de wetenschap precies onder het begrip pijn? Pijn is heel moeilijk te definiëren. Veel mensen denken dat het de directe reactie is op een schadelijke stimulus. Vergelijk het als je aan een punaise prikt. Dat noemen we nociceptie, puur de reactie op een schadelijke prikkel. Maar op het moment dat je dat beseft en je gaat vloeken, dan is het pas pijn. Dus pijn is eigenlijk puur een emotionele ervaring? Ja, op het moment dat iemand aangeeft dat hij pijn heeft, is het ook pijn. Iets als ingebeelde pijn bestaat dus ook niet. En waar precies in dit verhaal komt de pijngrens terug? Nou, stel je voor dat je een heel continuum hebt van niks voelen tot maximale pijn. In het eerste stuk voel je niks en op een gegeven moment ga je wat voelen. Dat is je gevoelsgrens. Dan blijf je dat voelen, het wordt intenser, maar op een gegeven moment slaat dat om in pijn. En dat is je pijngrens. En dan kun je nog doorgaan totdat je echt zegt van dit is het maximale, de pijntolerantie. En die pijngrens, die kun je dus verleggen. Ja. Ik uh, bied me wel aan. Nou, dan gaan we jouw endogene opioïd systeem activeren. Oké. Okay. Daarvoor heb ik deze pijnstimulator meegenomen. Oké, okay, ik ben uh, al iets minder uh, enthousiast. Komt goed. Dit is een uh, apparaatje wat gewoon op batterijen werkt. Volledig veilig. En ik ga hier langzaam de stroom mee opvoeren. Oké. Okay. Ja? begin nu iets te voelen, Als ik een soort van zachtjes wordt geaaid. Het is niet onprettig. Oké, okay. nou dan is dit je gevoelsdrempel. Dan ga ik hem iets hoger zetten en dan moet je mij zeggen als dat aaien of dat voelen omslaat in prikken. Prikt het al? Nee, het is nog niet per se onaangenaam. Okay. Okay, nu ga ik... prikt het. Nu prikt het. Nu komt het leuke onderdeel. Oké. Okay. We gaan op zoek naar je pijntolerantie, zonder dat we schroeiplekken veroorzaken of je haar overeind gaat staan. Oké, okay, okay. dus dat is wanneer ik echt zeg... Stop. Een rijtje, no more. Doe het heel rustig. Je hebt zelf de controle. Als je er een punt aan zou mogen geven. Als 10 uiterste pijn is, dan zit ik nu denk ik op, op een 7 denk ik. Ja, het wordt nu wel een beetje een 8. Ja? Ja. ja het wordt nu wordt het wel echt onaangenaam. Ja? ja dit... Zal ik maar stoppen? Ja, dit is, dit is goed. Oké, okay. ja. staat ie uit. Kijk. <laughs> Het ging van lichte massage naar. onderstroom stroom zetten. Ja, dat, precies dat. Ja, nou, dat is het dus natuurlijk ook. Ja. Oké, okay, nu weten we met pijntolerantie. Maar hoe kunnen we dan die pijngrens verleggen? Dat gaan we doen met een ijswatervak. Dat is eigenlijk een systeem dat pijn de pijn gaat dempen. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Ja, maar vergelijken dat als je je bezeert of in je vingers snijdt. dan is je reactie ook om hem vast te pakken ja. of om de plek eromheen te gaan wrijven. En dat werkt eigenlijk volgens hetzelfde systeem. In principe versterk je dan de input in je endogene opioid-systeem en ga je die morfineachtige stoffen aanmaken. Nou, stop je hand er maar in en zo lang mogelijk. Is hij koud? Ja, het is echt heel koud. Probeer je vingers een beetje uit elkaar te houden. Ah, oh, dat is echt meteen al echt heel erg onprestig. Oh, het moet iets dieper, oké. Okay. Als je tegen je nek aan zit, haal hem er maar uit. Als je nu een cijfer geeft... Ja, dit is nu echt wel een acht. Een acht. Probeer jij nog even. Oké. Okay. Het is meer voor mijn eigen ego dat ik hem dan nu nog heel even erin hou. Ah. Kom maar. Ah, fuck. Oeh, wat koud. We moeten nu wel ja, we meteen we doorgaan. Meten. Yeah. Ja, gaan Ja? Ja, op. Dit was 40 seconden. Jij geeft me aan als je wat voelt. Ja. Ja, ik voel het niet. Nog steeds als tintelen? Ja. Ja, tintelt nog steeds. Ik voel nu een heel licht prikje. Mag dit nog? Ja, prima. Ja, ik voel, ik, ik voel het wel tintelt. Het is niet per se prettig, maar ik kan denk ik nog prima een kwartiertje zo staan. En dit was daarnet je pijntolerantie. Ja? Dit was waar je daarnet van zei van ik... nou, zet hem nu maar uit. Nee, ik kan dit echt prima hebben. Nou, wat je hier hebt gezien is dat je pijngrens enorm is toegenomen na de bak ijswater. Maar hoe kan dat nou door een bak ijswater? Nou, op het moment dat je daar je hand in hebt, krijg je eigenlijk langere tijd een heftige pijnprikkel. En die pijnprikkel geeft een signaal naar je hersenen van hé, hey, doe er wat aan. En op dat moment gaat je, gaan je hersenen meer endogeen opioïd produceren, je eigen morfine. En dat zorgt voor een compleet pijnstillend effect. Kan ik hier nou morgen ook nog van genieten, van deze opgeschroven pijngens? Nou, helaas niet. Dit doet waarschijnlijk trouwens ook even pijn. Nee, valt ook wel mee. Nee, dit werkt maar heel erg kort. Maar wat heb ik er dan wel aan? Nou, wat jij eraan hebt, of liever wat wij eraan hebben, is dat we denken dat dit systeem iets zegt over je vermogen om zelf met pijn om te gaan. En dat bij mensen bij wie dit systeem niet goed werkt, dat die meer risico lopen om later in hun leven een chronisch pijnsyndroom te ontwikkelen. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij rokers. Roken vermindert de werking van dit systeem. En heel veel mensen met chronische pijn roken. Die zijn niet begonnen met roken omdat ze chronische pijn kregen... ...maar waarschijnlijk zijn rokers meer vatbaar om een chronisch pijnsyndroom te ontwikkelen. Maar ik rook niet. Zeg dan nog iets over mijn opiaten. Nou, wat ik daarnet zag, maak je prima zelf opiaten aan. Nou, dus dit is hoe je met een bak ijs je eigen pijngrens kan verleggen... ...en hoe je dus je lichaams-eigen pijnstillers aan kan maken. En dit was het lab.